Hallo iedereen, ik ben Sarah en ik ben Jesse en wij zijn mobiliteitsonderzoekers aan de Vrije Universiteit Brussel. In dit filmpje willen we graag kort toelichten wat het project Oetingen 2050 inhoudt en hoe je hieraan kan deelnemen. Het doel van het project is om samen met inwoners na te gaan hoe zij zich graag in 2050 zouden willen verplaatsen. Het doel is dus om een mobiliteitsvisie te ontwerpen die nagaat wat de gewenste verplaatsingen van, binnen en naar Oetingen zijn voor inwoners van het dorp. Het is dus niet de bedoeling om de toekomst te voorspellen, maar we willen hem ook niet negeren. Op deze manier kunnen wij vandaag de juiste beslissingen nemen waar we in 2050 en later profijt van zullen hebben. Om tot de mobiliteitsvisie voor Oetingen in 2050 te komen, ontvangen we graag de mening van zoveel mogelijk mensen. Iedereen die in Oetingen woont of regelmatig komt, kan meedoen aan het onderzoek. Meedoen kan op drie verschillende manieren. Surf naar onze website en laat daar uw visie voor het dorp in 2050 achter. Vul het postkaartje in dat in mei in alle brievenbussen in Oetingen valt en laat uw contactgegevens achter indien u uw visie verder bent toe te lichten in een vraaggesprek. Alvast hartelijk bedankt voor jullie deelname en hopelijk tot snel.